Deze zaak gaat over de koop van lijngoten. De groten zijn bedoeld voor de afwatering op de Brusselse luchthaven. In de overeenkomst staat dat de koper na de ondertekening daarvan verplicht is tot afname van de groten. De koper concludeert op enig moment dat het de verkoper niet gaat lukken om tijdig voldoende grootte te leveren en wil onder de overeenkomst uit. De verkoper is het daar niet mee eens. Beide partijen stellen vorderingen in en uiteindelijk belanden zij bij de Hoge Raad. In Cassatie gaat het om twee vragen. Ten eerste de vraag of het Hof het weens koopverdrag mocht toepassen. Het Hof had ambtshalve geoordeeld dat het hier gaat om een grensoverschrijdende koopovereenkomst van roerende zaken en dat daarom het Weenskoopverdrag van toepassing is. Normaal is in die situatie ook het Weenskoopverdrag van toepassing. Maar professionele partijen sluiten dat verdrag meestal uit in hun voorwaarden. De rechtbank had ook in deze zaak geoordeeld dat partijen voor Nederlands recht hadden, hebben gekozen. Waarmee de rechtbank klaarblijkelijk ook bedoelde met uitsluiting van het Weenskoopverdrag. En daartegen hadden partijen niet gegriefd. Daarom vond de hoge raad dat het hof niet ambtshalve het weenskoopverdrag mocht toepassen. De tweede vraag in Cassatie gaat over dwaling. De koper beriep zich op dwaling. De koper zei dat hij door de mededeling van de verkoper ervan uit was gegaan dat de lijngoten uiterlijk in een bepaalde week van het jaar zouden worden geleverd. Die veronderstelling was onjuist gebleken. Het hof vond dat echter geen omstandigheid waarop je een beroep op dwaling kunt baseren. De verkeerde voorstelling zag namelijk niet op de eigenschappen van de lijngrote zelf. De Hoograad vindt ook dat oordeel onjuist. Het is niet zo dat je een beroep op dwaling alleen kunt baseren op een verkeerde voorstelling van de eigenschappen van het betrokken goed. Ook een verkeerde voorstelling die een partij heeft van de andere rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, zoals een tijdige levering, kan een beroep op dwaling rechtvaardigen.